en we gaan eens kijken of we daar het leven kunnen redden van deze meneer of mevrouw en dan gaan we nee dan gaan we door met z'n allen persoon niet een mijn toekie. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elisabeth en more. En vandaag met deze nieuwe ambulance gemaakt door Lars, Labré en Wandertje. Ja, jullie kennen hem wel, hè? maar er zitten een paar verschillen in. En dat is namelijk de voorkant. Uh, nu druk ik op de B. Ik ben zo gewend vanuit de roleplay om met B te wijzen. Maar in ieder geval de voorkant. Uh, een facelift noemen we dat. Um, die ambulance is opeens weg. In ieder geval... Die, ik heb denk ik wat een beetje verkeerd gedaan, want de lampen zijn erg grijs en dat hoort geloof ik niet. In ieder geval, uh, er zit geen rode rand overheen. Uh, meldingen staan aan. Achter heb je nu ook uh, op de ramen wat de uh, Star of Life. Nou, en die, die kleine dingen zoals uh, niet storen, pas op. En uh, hier waarschijnlijk, uh, pas op, patiënten... Uh in ieder geval uh, waarschijnlijk zijn ze bezig met uh, patiëntenzorg is binnen ik krijg een melding van een reanimatie ja dit is wel nog een polygon die even gewoon denkt van ik ga mijn eigen weg daar naartoe die hoort namelijk Griekse einde nemen aan daar te zitten hier zo voor dat gele dat zie je daar waar mijn handen net even bij zaten um, zoals je hier ziet hier zo voor is die volledig zwart en hier zie je dat gele waar die streep dus naartoe. Die zit gewoon een beetje zo van uh, laat ik eens mijn eigen weg gaan. In ieder geval, er zijn er twee gemaakt. Eentje met wel nog een rode rand. In ieder geval beide met de nieuwe lichterbouw. En de nieuwe lichterbouw. Ziet er zo uit. Oranje. Groen. En uh, wij gaan in ieder geval uh, fix. En vehicle code mode on. Dan hebben we daar in ieder geval geen last van tot we deze nieuwe mooie ambulance meteen slopen. En dan gaan we nu meteen door naar een reanimatie. We zetten deze even uit en weer aan. En we gaan eens kijken of we daar het leven kunnen redden van deze meneer of mevrouw. Ik heb een nieuwe videokaart. Misschien is wel te zien aan de graphics. O, let op mensen want ik wil niet met mijn nieuwe ambulance op jullie knallen. Het enige nadeel is wel nog dat er toch nog wat extra gigabyte RAM bij zou moeten komen. Die heb ik besteld en ik stond vandaag helemaal te wachten erop. En de bezorger kwam niet Waarom deze serena? Ja, deze vind ik gewoon mooier. Um, mooier dan de Rotterdamse serena, die ook wel komt. Ik moet nog even kijken of ik dadelijk de andere versie met de rode rand erin zet. En dan daar ook nog even een paar meldingen mee rij. Ik zal het wel doen, denk ik. Um, in ieder geval, het, uh, ja, voor de rest is hij helemaal hetzelfde. Alleen zal er dan een rode rand op zitten, omheen. En um, een andere serena op zitten. Nou, nu vragen we natuurlijk af van, hey, wacht eens even, is die bezorger gewoon niet gekomen? Uh, ja en nee. Ik heb natuurlijk de nieuwe videokaart. We gaan even hier zo links rijden zodat iedereen mooi naar rechts gaat. Nieuwe videokaart heb ik uh, zondag besteld of zo vorige week. Uh, en die zou maandag of dinsdag komen. Nou, dinsdag was hij er niet. Of uh, dinsdag was ik er. Nee, ik moet gewoon beginnen. Uh, die zou dinsdag komen. Nou, vervolgens krijg ik een, uh, een mail van uh, tussen 3 en 5. En ik zei oké, okay, nice. Nou, dan uh, ben ik niet thuis, want ik had avonddienst. Maar dan is mijn uh, moeder wel thuis. Uh, vervolgens, uh, nou, ik was vertrokken naar de avonddienst. Nou, alle tijd, tot drie uur. Dan uh, staat hij de mensen niet voor een gesloten deur. En vervolgens, ja, uh, een mailtje om twee uur. Ja, de bezorger is langs geweest. Motor, what the fuck ga je uitspoken hier? De bezorger is langs geweest, maar heeft je niet getroffen. Zo, wacht eens even. Twee uur, hè. We hadden tussen drie en, uh, tussen drie en vijf afgesproken, zeg maar. Niet dat we die afspraak samen hadden gemaakt, want dat konden wij niet doen. Dat kon ik niet doen. Um, maar dat stond wel in de mail en daar hou je dan rekening mee. Nou, oké, okay, niet gekomen. Um, of ja, gemist. Nou, goed, volgende dag komt hij terug. Tussen drie en vijf. Ik denk, mooi. Nou, dan uh, ben ik er in ieder geval wel. Of nee, dan ben ik er niet, want ik had avonddienst. Maar dat is mijn moeder er wel. Of ook weer. Nou, zelfs verhaal, tien over half twee was hij langsgekomen. Ja, ja, wat is dit nou? Jammer, dus uiteindelijk was hij dan maar afgeleverd bij uh, een of ander post-NL centrum hier om de hoek. Goed, daar kunnen we mee leven. Um, oh ja, ze zijn gestart met de reanimatie, met al mijn verhalen. Ze hebben bijna vergeten dat we naar een reanimatie onderweg zijn. Goed, ik heb hem daar opgehaald. Nou, ik dacht van, ja weet je, het, het is, zeker met je daar mag wel wat ram bij. Want uh, als je via taakbeheer gaat kijken, kun je zien tot het geheugen, hè, dat noemen ze dan geheugen, dat die wel op het randje zit van wat daar... Uh, dat het een beetje fout gaat. Of in ieder geval dat dat wel wat lag ook veroorzaakt. Kijk, nu heb ik dat niet. Maar als je LSPDVAR gaat spelen. Dan gaan je frames per second gewoon bam met 40 omlaag ofzo. Maar de reanimatie. stit. Oké. Okay. Goed. Patiënt is overleden. Sorry mevrouw. U bent gestart met de reanimatie. Maar hij ligt hier al een paar uur ofzo. Uh, we zijn niet begonnen met re... oh, ik de Oh, ook heb verkeerde knop gedrukt. In ieder geval. Um, nou, dus ik wat RAM besteld. Nou, dat zou vandaag binnenkomen. Gisteren. Gisteren besteld, vandaag in huis. Nou, toppie. Uh, nieuwe melding, A1 persoon neergeschoten, samen met de politie die kan op. Uh, maar goed, dus, ja, jullie snappen het wel. Vandaag binnengekomen tussen 5 en... Of nee, tussen kwart over drie en tien over half zes. Dus ik dacht, ja, ja, nu, uh, nu snap ik jullie. Dan zorg ik gewoon dat ik om twee uh, uur al thuis zit. Ik was ook gewoon om twee uur thuis. En mijn moeder was om twee uur thuis. En mijn moeder was tot vijf uur thuis en die zal wel weer uh, hartstikke op tijd komen hoe goed? ik was gisteren jarig uh, voor jullie eergister vrijdag uh, partner actions kom je nog want uh, we hebben zeg maar een melding of zit je nou nee, je zit niet maar je staat daar ook Oh, je staat er nog um, dus ja ik ging vanavond uit eten zaterdagavond uh, en ja kwart over vijf nog die bezorging ja jongen jongen jongen dus die was nu wel weer gewoon op tijd of op tijd, gewoon te laat bijna. Want die ik krijg die mail van we hebben je gemist. En die komt dan automatisch als je um, als je de.. Uh, als je aanbelt en aanklopt, als je het goed hebt en dan ja, moeten ze een handtekening. Oh je zit opeens. Een handtekening vragen. En dan um, vervolgens uh, krijgen ze er niet, en dan moeten ze het geloof ik gewoon invullen, niet aanwezig. Nou. In ieder geval, uh, ik kreeg de mail een kwart over zes. Dat zou dus betekenen dat hij rond zes uur voor mijn deur heeft gestaan. Ja, nu crasht hij, lekker. Zo, so, daar ben ik weer. En uh, waarschijnlijk hebben jullie de eerste vijf minuten, of hoe lang ik net ook heb opgenomen, voordat hij crashte. Heb ik waarschijnlijk echt super hard gepraat, want mijn microfoon is van vol open. En uh, hebben jullie waarschijnlijk uh, niks van het in-game geluid gehoord. Maar kunnen jullie mij nu alvast vertellen van hoe ziek ziet dit er allemaal uit? Ik vind dit gewoon echt een beetje real life uitzien. Met die regen, met die lucht. Of zeggen jullie van, nou geen verschil met wat ik eerst zag bij je. Ik vind het in ieder geval super tof. Dus ik ben blij met mijn videokaart. Maar waar ik dus ongeveer was gebleven. Is dat ik uh, vandaag dus zaterdagavond. Netjes klaar zat voor die bezorger. Dacht hij komt nu wel eens op tijd. En vervolgens komt hij ook nog veel te laat. Erg jammer. Dus ik moet wachten tot maandag. Tot en met maandag op mijn ram. En dan komt hij tussen 1 en 3. Ja, dan kan ik je nu al vertellen, dan ben ik niet thuis. Dan is niemand thuis, dus dan ga ik hem weer missen. Ja, dadelijk hoorden die van PostNL ook boos op mij dat ik er nooit ben. En dat snap ik ook, want ik, ik zie soms op Dumpeldingen voorbij komen van... Uh, PostNL, we hebben je gemist. Zo'n briefje dan, hè. Waarom bestel je iets als je er nooit bent? Heeft dan zo'n bezorger erop geschreven. Ja, ik snap het, maar misschien omdat jullie zo doen, PostNL. Hallo, geef me eens even gratis, sorry. Nou, nee, dan kan ik natuurlijk niet naar PostNL vragen. Die brengen het alleen maar sowieso gratis. Maar uh, ik zou... Uh, nee, ik ga geen klachten of zo indienen. Maar weet je, als, als ooit dus ik open doe en die, die bezorger zegt tegen mij van... hè hé, je bent er eigenlijk weer. Ja, dan krijg je wel de vo volle laag. Dan zeg ik van, luister eens, jullie zeggen dit, dat en dat in die mail. Ik zit letjes netjes op jullie te wachten. Vervolgens komen jullie te vroeg. Um, en daarna ook nog eens te laat. Ja, en dan ga je nu wat tegen mij klaar. Dan, uh, dan heb je de pop aan het dansen, of noemt, uh, hoe zeg je dat? Dus in ieder geval nu in ieder geval onderweg A1 persoon neergeschoten um, het voordeel is dus wel tot als deze video online komt moet ik jullie wel natuurlijk even zeggen tot die ambulance ook online komt dus jullie kunnen die binnenkort gewoon lekker gaan downloaden binnenkort misschien over een uur, misschien over twee uur, misschien vanavond, misschien morgen maar deze gaat te downloaden worden dat kan ik jullie wel vertellen en ik heb goede zin want ik speel gewoon lekker zonder lek en in een super mooie game dus dat mag ook wel eens gezegd worden. We gaan hier recht en met een super mooie natuurlijk. Uh, gemaakt door Lars Labré en Wandertje nogmaals. Um, en daarbij uh, moet ik nog iets zeggen. Ja, LSP die ervaren, dus, oh, dat is gewoon een beetje kloten. Sorry. Hoe kan er nou bloed uit je komen? Ik kreeg met 2 km puur tegen Is gewoon een beetje kloten, want uh, dat vooral die die. Uh, weet je die? weet je nou? Albo, Kommel, al, Albo 1125 uh, of zo, die, die mods, die scripts en plugins, die vragen zoveel van jouw GTA, van jouw FPS gewoon, van je computer, tot als je gewoon, ik heb nu 60 FPS continu, en als je gewoon uh, LSPD opstart en laat, dan gaat je gewoon je FPS naar 20 bij mij. En dat blijft hij. En waarom? Nou, puur omdat al die scripts en zo worden ingeladen en ja, dat is gewoon zwaar. Dus vandaar dat ik ook de keuze heb gemaakt om nog even wat lekker veel RAM erbij te kopen. Wat 16 uh, GB RAM erbij. Uh, en dan tot slot uh, ja, ga ik hopelijk daarbij resultaat zien. Tot ook gewoon mijn LSP-DFR meer gehandeld krijgt. En 5M. Tot ik daar ook gewoon lagloos kan opnemen. Of in ieder geval met een hoger FPS dan 20. Goed, we zijn hier bij een melding persoon neergeschoten en zo te zien uh, staat de politie erbij met vuurwapen. Misschien heeft de politie wel geschoten. Ik zie in ieder geval op het eerste oog een bleke mevrouw, dus dat is niet mooi. Uh, maar geen schotwond. Misschien in de rug. Nee ook niet. Waar zit die schotwond dan? En is het misschien wel anders dan dat we denken? In ieder geval moet ik nog iets zeggen geloof ik. Ja, ja, saturatie laag En uh, Ademhaling wat verlaagd, Saturatie laag We gaan in ieder geval even onze een zuurstof zuurstofje geven um, Want ja. ja Saturatie is laag En ademhaling is 11 Dat is nu wel te doen maar zou ook wat hoger willen uh, Hebben Of ja, 14 Dat is toch wel een verschil hè? Die 3 per minuut We gaan wat medicatie geven uh, we gaan er toch maar vanuit dat ze een wond heeft. Misschien in de voeten ofzo. Uh, want ik zie gewoon echt helemaal verder niks. Dus de en. Uh, wondenverzorging. En dan gaan we... Nee! Dan gaan we doen met z'n allen. Zo, jij scheurt ook lekker weg joh. Pannenkoek. En je vergeet je collega nog. Mevrouw gaat het. En een crash je zeker weer. Omdat die mevrouw... Uh... Nee, ga nu niet vechten, kom. Uh, is hier een mod gewoon gekruis of zo? Stap in dan, zit ze achterin? Nee. Ah, de komt ze wel. Partner. oh ja, Kom. Nou, oh, ja, die komt vanzelf wel. Maakt trouwens niet uit. Kijk achterin, dan gaat ze ook echt op de branca liggen. Wel in de positie van uh, ik ga zo meteen bevallen, maar ze ligt er wel op. Uh, ja, mijn collega zit ook We gaan ja, in ieder geval gewoon lekker aaien naar het ziekenhuis En daarna pakken we de andere ambulance nog even met de andere sirene Dit is gewoon de MMT sirene Maar de ambulances hier in Limburg-Zuid En dat zijn ongeveer, ongeveer zeg ik Dit soort ambulances, helemaal anders eigenlijk Andere opbouw, minder lang uh, Die krijgen, of die hebben ook deze sirene Dus ja, die vind ik wel mooi en ook wel gaaf om daarmee door de stad te scheuren. Maar in ieder geval A1 na het zijn De ziekenhuis zal er waarschijnlijk zijn. Daarna gaan we de game uit. Laden we de andere ambulance. Zetten we de andere ambulance erin met de schreden. Doen we daar nog twee meldingen mee. En hebben jullie dan een hele mooie video. Mag ik toch zo hopen. Ja nu heb ik even niks meer te zeggen. Nou, ik ben er natuurlijk jarig geweest. Er uh, is ook een video om mijn verjaardag gekomen. Ik wist ook dat ik die video om mijn verjaardag zou uploaden. En daarin zei ik al, van ik ga een nieuwe videokaart krijgen. Dus uh, ik hoop dat er uh, verschil gaat worden waargenomen door jullie. Maar in ieder geval, uh, ja, weet je. Ik ging niet uh, uitgebreid uh, neerzetten van, ik ben jarig, feliciteer mij. We mogen jullie nu best doen. Ik ga alleen niet alles uh, beantwoorden en uh, wel alles lezen, denk ik. Ik lees meestal wel mijn comments. Maar uh, ja... Ah, oh, mooie ruimte gemaakt. Ik was al bezig met uh, zelf uit te wijken. Ah, oh, zitten mooi. Natuurlijk ook knipperlicht hierin. Die zitten overal zichtbaar. Kijk, hier bovenin zelfs, daaronder en hier aan de zijkanten. Die moeten we natuurlijk wel een beetje gebruiken. Maar ik vind het altijd zo moeilijk. Je bent al bezig met met rijden. Kijk de. De flippertjes, ik weet niet of jullie ze horen. Die horen jullie meestal wel. Hè? Dan hoor je altijd tik-tik, En dan weten jullie dat ik hem hier als een achteruit of zo zet. Uh, dat is bij mij niet de knipperlicht. Het zijn de pijltjes. -trom. En het moeilijke is, als je al in een bocht zit. En eigenlijk moet je knipperlicht aangeven voor een bocht. Um, ja, dan, dan is het heel moeilijk. Ook om de sirene uit te zetten in een bocht. Want dan ga je draaien. En dan weet je op niet meer waar die, waar die knoppen nou allemaal zitten. En dan crasht weer. Handig. Handig. Zo, daar ben ik weer. En ditmaal met de... Andere ambulance, ja, het enige verschil was geloof ik dat hij met de rode rand had, dus het is uh, echt puur aan jullie wat jullie dan mooier vinden, met het rode randje hierboven, of niet, uh, lichterbouw is gewoon hetzelfde, zeg maar, de, de V-vormen, uh, en hij rijdt ook hetzelfde, zou je zeggen, maar met deze kiep ik vanmiddag in ieder geval om, en ik, uh, ja, Lars zei al tegen mij, ja dat kan niet, het is gewoon puur dezelfde ambulance, alleen zit er een rode rand overheen en that's it, dus so, ja, ik kiep het toch echt om. Uh, in ieder geval, zo we het weer weer even mooi zetten, of ja mooi, ik, ik ben gewoon echt verliefd op dit weer, uh, bedoel ik daarmee. Uh, dat je hem dan op neutraal zet, zeg maar, en dan zou je zeggen van, uh, dus neutraal is gewoon normaal, niet raar, maar dit is gewoon keihard regen, maar wel met een zonnetje en dat maakt het super mooi. We gaan nu in ieder geval A1 naar een persoon, aangereden door een auto, en de serena hebben we dan deze. En we hebben het verpest. Aanig En we verpesten nog een keer. Maakt er niks uit. gas rood hier. 20 km per uur is er niks bij. Dat moet officieel. Hier halen we wel snel het uit. We hebben geen zicht op rechts. Voor mij staat stil. Mooi. Rechts niks. En wassen. Hier gaan we dan links maar langs. Verkeer rij Tegengesteld heeft men gezien kunnen we naar rechts. Gaan we eerst kijken of we hier, hier uit de bocht vliegen, want dit soort bochten of hier omkiepte. Nou, niet echt, maar wel bijna. Zullen we het daarop houden? Waar is het zonnetje? Daar is het zonnetje. Lekker man. En links op, rechts vrij, links vrij. Oeh, wat gaan we doen? Ik wil naar rechts in ieder geval. Ik ben weer die kniplicht aan vergeten, sorry. Vinden jullie de mooie schreden trouwens, deze of de MMT, uh, MMT noem ik hem. Ik zie niks. Zet in ieder geval oranje en groen even aan. Voelt Zo, goeiedag. Auw! Goeiedag schotellee, zie je deze grote gele bak niet staan ofzo dan met je kut Audi. Mooi, rapje, rapje. Niet schelden, niet schelden, is niet netjes. Je hebt wel een tweede slachtoffer gemaakt hè mijn vrouwtje met je S5 of wat dat ook was. In ieder geval, ja ik vind Audi hartstikke mooi, dus ik moet niet niks zeggen over Audi. Maar <coughs> nah, er ligt dus wel een dooi nu. In ieder geval, wij gaan hier eens kijken. De persoon aangereden een auto, hij ligt in ieder geval stil en ademt wel zag ik. Um... Ja, goed, goed, goed, goed. Saturatie, wederom verlaat. Het kan gewoon nooit goed zijn hier. Uh. Dus we geven respiratoire, sport, zuurstof of uh, ademhalingsoefeningen van hey, uh, adem het even op deze manier. Nou, weet je wat? Ik ga je gewoon meenemen. Je leven is redelijk nog te doen. De zuurstof stijgt mooi, ademhaling stijgt mooi. Uh, saturatie dan. Uh. Dus we gaan gewoon lekker naar het ziekenhuis zonder spoed. code groen staat er dan ook is ook maar 800 meter, dus dan gaan we eens lekker heen. Waarom zet ik blauw nou aan? Nou, puur omdat uh, ik dan even snel oh. alles in één keer uitzetten in plaats van op twee knopjes te duwen. Is die deur nog dicht of? Uh, ja, topie man. Oh, ook wel open. ga een volgende remmen, dan gaat dicht. Zo! So. Zo doen we dat. Weer met die audio achter mij. Nou, we gaan hier eens linksaf. kniplichtje aan. Ja, nu kan het wel. Maar als je met spoed zit, dan zit je zo te focus op. Gaat die bus links stoppen, gaat die auto voor me stoppen? Heeft de voetganger mij gezien? Wat gaat die auto doen? Waarom gaat hij nou opeens naar links als ik links er langs wil? Waarom gaat hij opeens naar rechts als ik rechts er langs wil? Waarom blijft hij stilstaan midden op Dat soort dingen. Ben je allemaal op focus? En dan vergeet je nog wel eens dat er ook een knippelicht is uh, die je officieel aan moet zetten. Gelukkig heb ik het echt niet. Nu rij ik het echt niet met spoed. Uh, niet zelf in ieder geval. Zo af en toe in zijn ambulance ofzo. Maar uh, niet zelf dan nogmaals. Maar ja. Als ik gewoon auto rijd dan vergeet ik niet de kniplicht. In ieder geval nooit. Zelfs al rijd ik helemaal alleen. Dan doe ik gewoon mijn kniplicht. Automatisch aan. Zelfs als ik bijvoorbeeld. in Ook zo'n voorbeeld. Als ik in de straat de auto voor de deur heb staan. En dat mag niet. Dus dan moet je hem in een parkeervak zetten. En die parkeervakken zijn aan de overkant van de straat. En dan moet je voorstellen. is dus gewoon. 2 meter. Gewoon, je hebt de straat, je hebt de huizen, de straat en daar parkeervakken. Dus super simpel. maar die zijn soms vol. Nou, dan zet je mij voor de deur en dat is het parkeervak vrij en zelfs Dan doe ik de gordel om, terwijl ik gewoon in één keer met mijn stuur naar links hoef te draaien en vervolgens ben ik waar, oh, ik, moest trouwens rechts staan. Ben ik, waar ik moet zijn. Maar toch gordel om spiegel checken. Ja, spiegel checken is altijd, maar jullie snappen me. Lekker bezig, bus. nog steeds de mot met het alles wat lekker is. of in ieder geval uh, de drukte erin is allemaal zit er allemaal in maak even gebruik van deze busbaan vrijstelling je weet toch uh, busbaan ja ik maak er een busbaan van in ieder geval tot we niet dadelijk moeten wachten op al deze auto's die door het groene licht willen en als wij dan aan de beurt zijn is het weer rood want je staat hier lang genoeg te wachten voor stoplichten Verkeerslichten. ik zeg altijd stoplichten maar dan krijg je weer mensen uh, die dan zeggen van uh, ja het is alleen een stoplicht als het rood is dus het zijn verkeerslichten maar we zijn er niet wel zo. afgeleverd en door naar de volgende melding want die gaat zo meteen wel komen dat is de laatste voor vandaag hebben jullie beide ambulances gezien nogmaals het ene verschil is dat ik de sirene anders heb ingesteld en dat er een rode rand omheen zit en ja de nieuw, alle nieuwe ambulances die gaan gewoon zonder rode rand komen. Dus dan alleen maar geel, die is gewoon weggehaald. Ik weet eigenlijk niet precies waarom. Ik weet wel dat het ja, nieuwe richtlijnen gewoon zijn zonder rode rand. Dus als je denkt van is dat een nieuwe ambulance of niet, dan kun je het zien aan een rode rand. Als die erop zit, dan weet je dat het een oude is. En zit hier niet meer op, dan weet je dat het nieuwe is. Maar tegenwoordig worden zelfs de ambulances die, een die geen rode rand meer hebben, zijn ook al sommige nog een keer vervangen. Dus dan weet je, dat is nog te meer. Ja, dit is een B-rit, die gaan we niet doen. Dat is niet spannend genoeg voor vandaag. Vandaag zijn we echt de A1 ambulance en niks anders. Ik ga mezelf er even tussen drukken. Dat in ieder geval richting post kan rijden. Ook al komen we daar niet aan. En komen we daar bijna aan. zo ook wel ik intussen de melding heb. Maar toch het gevoel dat we zijn aan het rijden. Persoon persoon is een spreekbaar. Daar kan een slippende bandjes daarheen. Snellen steeds keurt. Wandertje als je dit kijkt. Ik weet dat jij die versneller kunt fixen. Why you no do this? Nee, grapje Wandertje heeft het heel druk. Met van alles en nog wat. En dat weet Wandertje ook. Dat ik daar respect voor heb. Wat hij allemaal flikt. En dan in positieve zin. Hela! Dat is echt Belgisch wat ik nu zeg. Ja, ik heb Belgische kennissen. Dus ik gebruik ook sommige Belgische woorden. Maar die auto moest gewoon even stoppen. Want hij pakte mijn vrije doorgang weg. Zo. Hier waren we net nog toch? Als het goed is hebben we ook ergens. Oh. Nee toch niet oh. Werkverlichting. En die staat al een beetje aan. Hoe zat dat nou? Oh ja. Zo. Zo. Failure. Goeiedag. Oh ze zijn begonnen met reanimatie. Dat is niet mooi, want je zit zijn buik of zijn te reanimeren in zijn hand. Waar heb je reanimatie geleerd? Even kijken. Wat hebben we? Next, treatments, CPR. Start reanimatie. Opladen van de live pack. We moeten nu even afwachten of we... Dus de aanhangstekens toestemming krijgen om te shocken van de lifepack. Oftewel dat zij noemen het AED. Bademen. Ik heb een nooit een shock gegeven trouwens. Dat ding zegt altijd geen shock geadviseerd. Ja zie je. Stop CPA, heeft ritme. Hartslag van 78. Meteen netjes, zo ademhalen van 17. Nou, dat is gewoon een ideale patiënt, een beetje een lage en rare bloeddruk. Kom, we gaan naar het ziekenhuis met dikke spoed. Zitten we allemaal? Ja. Oh, knop. Yes. deurtjes dicht, deurtjes gaan we zelf al dicht. Hier. Met, ik weet niet of jullie ook een beeld zien. Maar ik heb zeg maar... Nee, dat dat zien jullie niet, dat weet ik wel. Ik heb zeg maar de taakbalk... Uh, nog steeds een beeld. En die, die blijft soms tot hij daar vergrendeld zit. En tot ik hem niet... Oh, knal een muurtje. Tot ik hem niet weg krijg. Normaal als je je game opent, dan gaat jouw game over de taakbalk heen. Maar nu blijft hij zitten. En met gevolg dat als ik naar beneden... Of zo kijk. Omdat ik dat vaak doe. Zit ik dus met mijn muis. Over die taakbalk. En open ik allemaal dingen. Maar dat wil ik niet. Goed patiënt afgeleven. En ik ga jullie bedanken voor het kijken of jullie een leuke video vonden. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Hopelijk heb ik mijn RAM dan binnen, mijn extra gigabytes RAM uh, RAM geheugen. En heb ik dus dan duidelijk effect op LSPDFR. We gaan het meemaken. Ik zeg tot dan. Doei!